Deze kenner een nieuwe video. Dit is een unboxing. Van, komt die? de Mijn nieuwe, nieuwe headset. Ik weet de naam niet meer. Uh, A20. Jullie kunnen hier misschien al wel aan zien. Welke is. Dit is hem. We hebben de achterkant. Het is echt een hele chikke. Ik raad deze echt aan voor jullie, als je, als je gewoon een beetje al bezig bent met gamen. Dus uh, ik ga hem even openmaken. Als ik openmaken nog. Oh, bro. Hij zit nog niet. Ja, die mooie verpakking. Ik vind het echt een mooie verpakking. Even weg. Zo. En die zie. Oh, hij grijt van uit de handen. Ik weet nog niet zo wat mooi Nou, boekje. Die hebben we niet nodig. Ik kan meteen dat met wat daaronder onder zit. Ja, dit is het boekje. Ik weet niet meer hoe dat heet. Ja, ik zie hier al meteen leuke Chinese letters. Nu krijgen we de oplaadkabel. Ik zit er gewoon goed bij. Het is gewoon als... Het is een uh, eentje die je met een zo'n Samsung die ik in mijn telefoon heb. Ik weet even niet de naam hiervan. Dus in ieder geval... Uh, ja, ik weet de naam van al die USB's niet. Ik maak hem even open. Gaan we even kijken hoe lang hij is. Hij past niet op beeld, maar hij is 1,5. Nou, was leuk. Verwijder de kabel. En dat komt nu. Tun, tun, tu. Ja, het is echt een beautiful ding. Muziek ik even dan maar... Wacht. Het is echt een beautiful ding. Ik ben er echt blij mee. Echt wat een ding. We gaan we hem uithalen. Oh wacht. Eerst hebben wij hier het USB-tje. Dit doe je dus in je computer. Hier heb je de knop. Om mee aan te zetten. Die doe je in je computer. En dan kan je daarmee... Die, die maakt er automatisch aan verbinden. binding. Dus helemaal fisiek, maar met bluetooth. Hier hebben we de headset. Echt, wow. geen goedkope moet ik zeggen ik zet hem wel in de beschrijving maar het is echt geen goedkope moet ik zeggen als het goed is 103 of zo nou ik, ik ben nou ik ik ik ben, ik ik ja, Maar nou, hoe maak je deze ook, moet ik mezelf? Oh, ik moet je zo? zeggen. Ik dacht dat niet dat dat... Ja, het zit buiten te onderen, dus als jullie het horen, dan weet je waar hoe dat komt. Dit is hem. Wat een ding, gek. Wat een ding. Je kan hem ook nog verschuiven. Kijk. Wacht, dat is niet moeilijk om te verschuiven. Kijk. En mij moet je op de kleine stand, want ik heb al een klein kop. oké okay. dan doe je hem dus lekker op je kopje. Hij heeft ook een... Um, doe even mijn webcam zo. Hey. Hij heeft ook een... Um, hoe noem je het? Oh, wacht. Nu zien jullie mijn microfoon. Ja, ik dus, Doe even zo. Doen. Zo. Hij heeft ook van die zachte dingen. Wolltjes. Het is dus heel lekker zacht. Dan kan je dus lekker. Oh, dit zit zo lekker. En ik moet hem niet op de kleine stand. Zo. En dan doe je dit. Oh, verkeerde. Dan doe je deze gewoon. Wacht. Moet Hij moet andersom. Met. Oh, wacht. Dit moeten we nog af en dit is best satisfying. Wacht, het is een beetje moeilijk om me af te halen. Dit ding kan nog gewoon helemaal buigen. Jee, man. Krijgt je de ramp af? Ja. Ik dacht, dit wordt shit is fijn. Nee, dit is mijn frustratie. Van. Lekker gaan lopen. game, Maar kijk, dit kan je ook nog zo doen. Dan blijft hij een beetje zo. Dus dat is wel leuk. Maar er is natuurlijk nog een vraag. Hoe is deze microfoon hiervan? Dan gaan we even uittesten. Nou, ik heb het geluid aangesloten. Het is echt laat. Maar dan komt... Dit is fucking moeilijk in te stellen. Echt. Erg... Echt, joh. Why, yo? Die oranje wolken. Het is sick, het is sick. Kijk, oranje wolken. Jullie ja, zien niet, jullie zien. Ja, je ziet gewoon de... Zie je die oranje wolken is? Jo! Leuk, leuk. Kijk eens. is lekker binnen. Maar... Het is wel echt een chille microfoon. Uh, camera. Om gewoon echt met mee te gaan. Ja. En jullie waren dus benieuwd naar het geluid ervan. Die kan ik wel even snel in je stellen. 3, 2, 1. Als goed horen jullie nu het geluid. Ja, door oh, oh, ja. Oh, oh, oh, oh, oh. komt gewoon niet ooit Maar kijk, ik kan gewoon weglopen. Jullie merken op een gegeven moment dat het geluid wat slechter wordt. Maar ja, kijk, ik loop nu weg. Ik hoor mezelf ook hierin. Kijk, ik ben nu bij het zolderaam. Nu wel. De 103 euro kan je wel verwachten dat hij die... deze heeft even lekker hangen. Jullie zien helemaal niks. oh, wow, voor die microfoon in mijn bak is. Maar het is nog best goed als je, je gewoon zo houdt. En dan ben ik weer. I'm the... I'm the bro, I'm the bro the bro. Maar ehm, um, ik hoop hier leuke video's, Molan. Maar, wil je meer unboxing? Dan moet ik daar het geld voor hebben. Dus dan moeten jullie echt deze video gewoon abonneren. En, of ik moet gewoon sponsors doen. Maar ja, het is echt een super chill. Je hebt hier echt van die kussentjes. Die zitten zo lekker om oren. Maar nu weet ik ook pas dat ik een verkeerd om heb. Die nu goed staat. Ja! Dat schreef me wel eens mijn ja. raam. Ik ga niet helemaal hards blazen. Oké, vonden jullie dit in de video zo'n Like, volgende video later. Nee, zo video jullie dit de video dan die duimpje omhoog. En dan zie ik jullie bij de volgende video later.